Dit is de binnenkant van de VAP28 Retrokoelkasten van Smeg. Leuk zo'n kek uiterlijk, maar hoe ziet die er van binnen uit? Hoe is de indeling en wat is er mogelijk? De VAP28 heeft een inhoud van 244 liter en een vriesvak van 26 liter. Ideaal voor bijvoorbeeld een brood en een lekkere hoeveelheid ijs. Links tegen de muur aan zit de draaiknop voor de thermostaat, waarmee de temperatuur te regelen is. En achterin zit het Multiflow systeem, waardoor het overal in de koelkast even koud is. De ledverlichting aan de voorkant van de koelkast zorgt voor helder zicht. En dankzij de glazen legplateaus heeft u veel opbergruimte. Helemaal onderin bevinden zich twee lades, waardoor groente, fruit en vlees langer vers blijven. In de tweede lade is zelfs de luchtvochtigheid te regelen. De ruime deurvakken met chrome afwerking maken de koelkast ten slotte compleet.